Het fluitsignaal heeft geklonken. De wedstrijd Sparta-Nijkerk-DVS 33 is begonnen. Gelijk in de aanval Sparta. Mark van der Weijden in duel met Tim van der Berg. Christian van Hussen. Een van de eerste balcontacten voor Christian. Ik heb zijn naam nog niet eens genoemd. Ja, ja. Als een duveltje uit de doosje. Mark van der Weijden. Tussenachter terug speelbal. Tim van den Berg op Danahuiskamp. Kruis hier. Goed. Nu, ruimte. Gaat naar binnen. Tarek Everen. Tarek Everen. Ja, leuke pegel. Ali Akla. Pittige overtreding. Kijken wat de scheidsrechter hiermee doet. Ali Akla is in ieder geval een slachtoffer. Ball, weer terug naar de andere kant. Tim van den Berg blijft een beetje hangen. Nu is uh, Van Wetering kruiseer. Kruiseer breekt hem richting de tweede. Weggewerkt door uh, Sparta Nijkerk. Nu uh, is het uh, Geurtsen. Geurtsen speelt hem gelijk diep. Nou, van der Weijden. Nu een uh, counter wellicht van uh, Sparta Nijkerk. Gaat gewoon schieten. Paul uh, schot tussen de palen. Had uh, daar Huiskamp de nodige moeite mee. Mooi gespeeld. Dirk Everen. Tariq Everen. Oh, oh, oh. Adriaan Kruisheer. Las van Wetering. Stef Nijland. Ali Akla. Ali. Nou, mooie beweging. Kom op. Penalty. Een penalty gewoon. Ongelooflijk. Echt op de rand van het strafschopgebied. Ik dacht dat die... Nou, 15 centimeter erbuiten was, maar Scheidsrechter zegt, zegt, dat was er binnen. Kruisheer, aanloop, schot en een doelpunt. 1-1. Zou heel teleurstellend zijn als dat niet, uh, niet zou lukken. Want ja, nogmaals, Nijkerk speelt niet lekker. Oh, maar wel een doelpunt gewoon. Frank Heus, voorzet. Bal blijven liggen. Het is toch niet te geloven. Kruisheer. Tikje terug. Ja, het is heel druk daar. In het centrum met name. Bij Sparta. Adriaan Kruisheer. Komt die bal daar. Mooie kopbal hoor. Lars Miedema. hoofdraading geen doelpunt Is heel goed Miranda Las Amaya